Dit fornuis uit de SMEG C9 IMX serie is een 90 cm breed inductiefornuis met strak design, uitgevoerd in het roestvrij staal. Bovenop bevindt zich de kookplaat met vijf zonneloze inductiezones, waarvan de twee linkerzones aan elkaar te koppelen zijn. De zones worden bediend met de draaiknoppen voorop, dus niet op de plaat zelf. En hier kan ook de boosterfunctie worden geactiveerd. Op dit paneel bevindt zich ook de overbediening. Met de ene knop selecteert u de overfunctie, met de andere knop de temperatuur tot wel 260 graden. De oven heeft een inhoud van 115 liter en wel 10 verschillende functies. De oven wordt standaard geleverd met meerdere bakplaten en roosters en met een kernthermometer. Achterin ziet u de ventilatoren voor de warme lucht. Onderin bevindt zich de eenvoudig te openen tap-to-open opbergruimte. Je opent de klep door erop te drukken. Ideaal voor het opbergen van bakblikken of roosters die u niet